Oh, voor de camera staat op. Dat is geen Kijk naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En er is iets superleuks gebeurd. Daar hebben we een vogelnestje. Nou, daarin in ieder geval. En dat is er dus gebeurd. Ik heb op Vrona gereden. En ik ben met mijn stom hoofd vergeten om dat te filmen. Ja. Ik heb wel TikTok gemaakt. Ik ga zo dansen samen met Murren. Waarom? Ma Maroon. En? Je gaat ook nog... Oh, Boris rijden. En daar is nu op Blondie aan het rijden. Ik uh, ga nu Vrona af. Uh, spuiten. spuiten. En ik ga haar hoefjes doen. Ik ga alles schoonmaken. Jubie. Ja yeah, jee. Yeah. En dan. Uh, ga ik denk ik maar dansen samen met Maren. Vertellen wat jullie aan het doen zijn: Haar aan het knippen. Haren. Ja en. <totstukken> Ik heb net Boris zijn derde oor afgeschoren en een stukje van zijn manen. Dus ik heb nu Boris haar. Maar uiteindelijk gaat Felicia jou leren recht te knippen, toch? Ja, want ik kan ook niet. Oké, nou dat wordt nieuw. Oef. Nou, als je ze dan ongeveer zo wilt, dan doe je eerst de helft ervan. Mm -hmm. Zodat je niet gelijk... Uh, ja, ik doe altijd echt hele kleine stukjes. Ja. Want ik wil niet dat er te veel van afgaat. Ja, Kijk, en nou wel dat wel zie je eigenlijk al dat ik hartstikke scheef ga, zie je dat? Oh, dat valt voor mij nu nog wel mee. Oh, dit is zeg maar, oh lang, dit is zeg maar korter hier en nu wordt dit langer. Ja. Maar op zich, nou ik weet ook nooit hoe ik het ja. knippen, of moet knippen, vooral moet het van lang naar kort of van kort naar lang? Eigenlijk een beetje zo naar boven, want zijn hals loopt natuurlijk ook naar boven. Oh, dus eigenlijk hier wat langer en dan hier ga je wat steeds ja, wat korter. Ja. ja. Want als je het allemaal zo even recht doet, dan blijft dit ook langer. Ja. Omdat het natuurlijk met z'n hals, je, natuurlijk met hals uh, omhoog gaat. En eigenlijk kom je elke keer een soort van plukjes tegen. Dat dus je denkt: oh, jij moet nog korter. En dan zie je dat het hier langer is. Nu. Ja, ja. Dus dan ga je weer vanaf daar beginnen. Ga je het vanaf daar korter knippen. Ja hebben we dan ook nog echt echte techniek dat het niet helemaal schots en scheef wordt? Nee. Oh. Gewoon knippen. Bye. Bye. Hallo. Pittig zonnetje, het is vandaag dinsdag en ik ga zo meteen naar Essen en dan naar de Trucks, Een van onze fijnste sponsoren. En ik ga samen met Steve. En omdat we dan geen anderhalve meter afstand kunnen houden in de auto, hebben we mondkapjes. Dus dan uh, zijn we toch veilig. Het is een eindje rijden, maar ik heb het er graag voor over. Fijne mensen, altijd leuk om erheen te gaan. De trailer gaat mee, die krijgt een beurt en die wordt gepoetst, heb ik me laten vertellen. Dus ik ben heel benieuwd, want natuurlijk was van hem zelf ook. Ik heb ook wel eens geprobeerd om iets te poetsen, maar hoe we dat doen, dat uh, ja, een ervaring natuurlijk die ik niet heb. Dus ik ga nu naar Middenhof, daar ga ik de trailer halen. En dan komt Steef ook die kant op. En dan gaan we naar Pessen. Pesse. Vervolgens oh, hier afgesloten. Dus ik geloof niet dat ik hier verder kan. Ik moet even draaien. We zitten naast elkaar in de auto. Steef is gearriveerd nadat ze dacht dat ik erop kon halen. Wat natuurlijk niet het geval is, omdat ik nu met een trailer helemaal naar Poeldijk ga rijden. En wij hebben onze mondkapjes op omdat wij uh, geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Wij gaan nu direct naar Pessen maken. Uh, ik denk wel dat ik iets met mijn bril moet, want die beslaat elke keer door het pompkapje. Ja, Helemaal goed. Ik denk dat we gewoon elke 10 minuten moeten stoppen om frisse lucht te halen. <laughs> als ik nou op de buiten hang met mijn hoofd, mag het dan wel? Ik weet het niet. Misschien, moet, misschien moeten we dat gaan doen. Jij met je kop naar buiten als een hond en dan je toch er zo uit. Oh, ja. ja, ik krijg ja. serieus nu al geen lucht meer. <laughs> Hoe doen mensen dit? Ik weet het niet. Maar ja, men gaan het volhouden, jongens. Ja. Het is ons gelukt. We zijn bij de straks aangekomen. En hier is Robert Sievers. En dat is onze marketingman, hè? Marketing, uh, verkoop, van alles en nog. En, en, en, en, en wij ambassadeurs mogen altijd bij hem op de koffie. Zeker. We gaan nu samen met Steve, die inmiddels daar is, nog even door het bedrijf heen. Dan gaan we aan de slag, denk ik. We gaan aan de slag, hartstikke leuk dat jullie er zijn. We hebben thee gedronken, we hebben poeken gegeten. Lekker! En uh, nu gaan we uh, het volgende onderdeeltje doen. Dus een jaarplan hebben we gemaakt. En samen met Arnold ga ik informatieve video's opnemen. Misschien ook met Robert. Dus jullie gaan nog heel veel meer zien. De Trailer die blijft hier, die wordt gepoetst en die krijgt een onderhoudsbeurt. En daar krijgen jullie binnenkort veel meer nog over te zien. Voor nu gaan wij terug naar de sluis rijden. Mm -hmm. Vandaag een beetje haast. Ik heb nog tien minuten en dan ben ik in de les. Het is vandaag trouwens woensdag. Oh ja, het is woensdag vandaag. Ik heb er zin in en ik ben best wel benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik heb alweer, alweer een tijdje niet op er gezeten. Nou, met echt dressuur, dressuur. Dus ja, we gaan kijken hoe dat uitpakt. Nou, oh, misschien een e neuzen. Ah. Nou, hop op, op, in je moet erop. Doei Goed zo, hou recht is. Zo ja. En blijf constant afwisseling maken in dat tempo. Niet te lang hetzelfde. Goed zo. Hoe meer haar lichaam verandert van positie, hoe meer spieren je in haar lichaam aanspreekt. Hoe meer spieren je in haar lichaam aanspreekt, hoe dichter bij uh, lossigheid en geefelijkheid je zit. Niet te strak blijven. Goed zo. They don't fall out. Toen zaten we in de auto, wij zijn onderweg naar huis toe, de paardjes staan op dit moment even op de wei, wij, wij, ik ga even eten thuis en dan gaan we weer terug, want dan wordt het best wel heel erg laat, want we zijn nu bijna thuis en om half tien mogen ze we er weer afhalen toch? Ja, dat mag altijd wel natuurlijk, maar we hadden besloten dat het zo lekker weer is dat we vandaag wel een keertje even weer rijden, dat ze het langer blijven staan. Ja. Vandaag is heel warm. Ik denk dat jullie het ook allemaal warm hadden. Inmiddels is het misschien al wel weer koud als dus we dit zien. Uh, Tess is even kijken of de paardjes op het land kunnen. En dan uh, na het land kunnen ze nog even in de stad molen. We hebben ze dus in ieder geval een beweging gehad. Tess gaat met Murren en TikTokjes oefenen. En ik uh, ja, ik ben ik. Dus ik ben aan het toekijken. Hallo dames. Blondie is altijd blij ons te zien. Vronie komt altijd eventjes kijken wanneer het eruit komt. Hallo, wil je op de wei? Heb je er wel een beetje zin in? Oh ja zegt ze, ze wil wel. Nou mooi, dan gaan we even peeskapjes om doen. Die ligt daar, die was ik vergeten. De lieve Eve heeft ze zo bij Vron afgedaan. En Blondie ook peeskapjes om, vliegkapje op en dan gaan we. Ja, Tess? Ja. Wij ook. Let's go. Nou, ze gaan lekker op de wei. Blondie we... achter me ergens daar. Ah, wat jong! Die jong gaat ook praatjes te O jee, blondie vertelde net ik wil op de wei. Ja, die wou er echt niet kapot gaan. Ja, die denkt ik ga op de wei. Ik kan het. Dus dat is altijd fijn. Vrijdag. Vrijdag. En ik heb net een blinde challenge gedaan. Daar komen jullie morgen achter, volgens mij. Nee, die hebben ze al gezien. Oh, die hebben jullie al gezien. Ik heb Blondie blind opgezadeld. Ik ken dat zadel echt uit mijn hoofd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik ga nu met Blondie lessen. Dus, uh, let's uh, go. Dat ze die buiging meer in haar lichaam maakt en minder in haar hoofd. Elleboog aan je zij. Dus nu wil je aan je rechterteugel de rechterschouder begrenzen. En naar je linkerbeen wil je het linkerachterbeen een pootje over laten doen. Jouw linkerteugel doet bijna niets. Blondie was vandaag echt een beetje nijdig op me. Uh, en ik ook op haar. Want uh, ze wou niet luisteren naar wat ik wou doen. En ik wou niet luisteren naar wat zij aan het doen was. Dus daarom hebben we vandaag een beetje. Ruzie. Uh, ze is nu ook weer in de aan het doen. Ze is nu de hele tijd aan het naar Verona. Zoals je het hoort. Maar uh, ik ga op Boris rijden. geen haar nu even. Het, het, het komt goed, Blondie. 25 meter is niet heel ver. Nou ja, buiten dat moeten ze ook gewoon leren zelf even in de stapmolen te staan zonder dat Verona erbij staat. Kijk, wat we ook niet willen bewerkstelligen is dat we dan helemaal niks meer zonder elkaar kunnen doen. Dat Verona niet meer in de molen kan zonder Blondie en Blondie niet meer in de molen zonder Verona. Dat ze niet meer zonder elkaar op de wagen willen, niet meer zonder elkaar naar buiten willen. Dat zijn dingen, ja, dat wil je niet. Ze dus moeten gewoon zelfstandig kunnen opereren, hoe gezellig ze het ook samen hebben. Ja. Dus we laten het nu gewoon even tien minuutjes staan en dan overleef je het vast eraan. Ja. Vandaag heb ik hogere wiskunde gedaan en dat is wel lastig, want Boris snapt het wel, maar hij moet het ook weer even herhalen, waardoor het voor ons allebei uh, nog waar een paar kleine puntjes zijn, dus daar hebben we aan gewerkt. Het gaat steeds beter en ik heb heel erg de neiging om uh, aan één kant heel hard te trekken en dat Boris dan echt denkt wat doe je nou? En logisch dat hij dat denkt. Ik heb vandaag de hart aan rechts getrokken. Mijn rechterarm is voor de volgende keer verboden. En uh, ik word kapot.